Hallo allemaal en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik een sieraden onderdeel stage doen, want dat werd heel vaak aangevraagd. Dus ik dacht van ja, waarom zou je het niet doen? Want dat is kei leuk om te doen. Als ik de reactie terugvind, komt hier eigenlijk een beeld, want iemand had dat aangevraagd. En ja, dus dat ga ik vandaag laten zien. Zijn jullie benieuwd welke sieraden spullen ik allemaal heb? Vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal en geef deze video een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, okay, normaal zie ik al mijn spullen hier in deze kast. Maar omdat ik um, gisteren naar iemand was, naar mijn beste vriendin, heb ik die allemaal in een zak gestoken. Dus dan ga ik dat allemaal laten zien zometeen aan jullie. Maar, dus als je ziet, hier hangt al mijn waxkoord. Ik heb um, wit, zwart, roze en blauw. Dit zijn stikkerhallen. Ik verkoop ook al deze spullen normaal gezien. Dus dan moet je ook even... Als jullie iets leuks zien, moet je dat even laten weten via mijn Instagram. Dat komt hier allemaal in beeld. En mijn uh, website komt hier ook in beeld. Um, dan hier heb ik ijzerdraad. En dit zijn allemaal pakjes. ja Doosjes met allemaal sieradenpakketten. Of sieradenboxen. Nee, wow, wacht. Dit zijn allemaal sieradenboxen. En daar zitten sieraden in. En dat zit ook allemaal op mijn site. En dit is nog een bestelling die ik nog op de post moet doen. Dus dat ligt hier. En dan hier een legger. Naar onder. Hier liggen mijn katsuki kralen. En hier ligt deze bak. Ik zal eerst deze bak laten zien. In deze bak liggen al mijn 3 mm kralen. En 4 mm kralen. Zoals je kunt zien. En hier heb ik er nog meer. Ik oh, die bak wel niet open gaan. Zo dat zit in deze bak. En in deze vijf hakkenbakjes zitten allemaal katsuki kralen. Ik heb ook binnen alle kleuren. En deze katsuki kralen zijn zelf gemaakt. Normaal heb ik hier ook al mijn andere vijf bakkenbakjes, maar die steken dus nu in die zak. Dan als ik hier naar beneden ga, heb ik hier allereerst een hele grote doos. En hier steek ik al mijn zelfgemaakte ringen in. Wacht, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Ik ga het er zo uit zien. steek al mijn zelfgemaakte ringetjes in. en dan in deze bak zie ik al mijn hartjeskralen en sterkralen, zoals je kan zien. Niet heel speciaal. Sorry voor het donkere beeld, maar het is een beetje aanval en zo. dus vandaag is dat beeld iets donker. Uh, Lekker de keer bijna. Hier is een brievenbusdoos liggen die moet op onderste in de bakje steek ik al mijn letterkralen. Gestorteerd op een letter. En als ik hier een beetje naar beneden ga, en hier zitten al mijn brievenbezozen. Dit zijn ongevallen brievenbezozen. zijn allemaal blok-enveloppen. Ze zijn een beetje, beetje ongevallen. Dus dat ligt hier. hier. Okay. Zo. Ik ga deze zo leggen. De enveloppen kan ik ook gaan verkopen want dan kan ik die in zo'n bakje en verzentos verzenden dus in principe kan je dat verkopen op mijn site dus waarschijnlijk gaat dat binnenkomen op mijn site ook komen. heel leuk dan hier op de onderste naden zeg maar uh, die allemaal stikken rollen en hier zitten nog kralenresjes het is een beetje donker maar allemaal kralenresjes En in dit bakje zit niks. Dan hier. Er zijn nog meer stikken rollen en nog een paar voorraden Dat is niet echt geweldig. Dus als ik hier in. Dan ga ik over naar de zak met alle leuke sieradenspullen. Oké, okay, in deze zak zit al mijn andere stierraden Echt een mega grote zak. Dus dat ga ik allemaal aan jullie laten zien. Ik zet mijn camera hier neer zodat jullie er allemaal beter kunnen zien. Um, ik ga gewoon beetje voor beetje uit die tas pakken. Als eerste zie ik hier heel leuke thank you stickers. We zullen wel scherp stellen. Dit zijn allemaal thank you stickers. Wacht, wow, dat wil niet. Dat wil niet scherp stellen. Er zit een andere sticker op. Echt heel raar. Oké, okay, dus dit zijn thank you stickers. En die heb ik ook in deze kleur. Ja, of ja, in deze soort bedoel ik. Echt heel schattig. Dan heb ik hier een beetje Met koude schaalpjes. Ik ga mijn camera zo proberen neer te zetten. Want dat is anders heel vervelend. Want die is het niet anders gaan draaien. Dus ik ga die hier proberen op te leggen. zo cool zijn als ik het zo kan zetten. Oké, okay, ik heb mijn camera even anders gezet. Dus in dit bakje zitten allemaal kogelschelpjes, zoals jullie kunnen zien. Dan ga ik door naar het volgende bakje. En in dit bakje zitten allemaal trompetschelpjes: bruine trompetschelpjes, witte trompetschelpjes, roze trompetschelpjes en rode kaurischapen met zilver. Dan in het volgende bakje zitten al mijn staafjeskralen. Dit zijn de vijf kleuren die ik heb. Dan in dit bakje zitten al mijn tuigertjes. Zoals je kan zien. Ook sluiting zitten hierin. En dit zijn verlengstukjes. Dit zit in dit bakje. Dan ga ik door naar het mandje. In dit mandje zie je als eerste een bakje met belletjes staan. Er zitten allemaal belletjes in. En dan verder in dit mandje ook nog een bakje. En hier zitten splitteringen in, denk ik. Dat dit zijn. Splitteringen, gewone buikringen. Uh, jasseron. Uh, Roosjesbedels. En nog oorbellen. Oh, ik kreeg het bakje niet echt. Uh, nou, nu is het bakje ook gewoon schaar. Heeft niet niets met sier te maken. Verlengstukjes zilver. Verlengstukjes goud. Um, schakelketting zilver. Slotbedels goud. Schakelketting zilver. Ah, ik bedoel, bedoel, dit is schakelketting goud. En dit is zilver. Een um, soort van sluitingjes van sluitingjes. Zilver en dan heb ik ook een goud. Dan zit hier nog Zalbedo's um, zilver in en kettinghangers zilver. Dat dus zit allemaal in dit bakje. Dan ga ik door naar het volgende en hier zitten eigenlijk mijn tangetjes en zo in. En dit zakje of ja, penzalk of hoe ik het ook moet noemen. Er zitten twee, um, ja, zou ik dat twee rollen met sieraden, ijzerdraad in. En deze gebruik ik voor mijn eigen sieraden Ik verkoop er ook nog hele rollen, maar die zal ik jullie direct laten zien. Wat ik, eh, wacht, die zien, klopt het niet. Um, ik, ik wilde zeggen, ik verkoop ook nog hele rollen. Dus gewoon rollen die nog vol zitten met het ijzerdraad voor sieraden. En die laat ik jullie zo meteen zien. Dan in het bakje zit ook draad, Maar ik maak mijn sieraden niet meer op draad. Ik ben aan het overschakelen naar dat sieraden-ijzerdraad. In, uh, in dit zakje zit ook uh, gewoon ijzerdraad voor ringetjes. Goud en zilver. En normaal steek ik er ook drie tangetjes in. Deze drie gebruik ik alles om sieraden mee te maken. Dit is een platback tang. Een ronddektang en een kneeptang. Dan zie ik hier ook nog meer nylondraad. Dit is elastisch draad. En dit is ook elastisch draad. Maar daar maak ik ook geen sieraden mee. Maar ik heb het wel. Alleen ik werk daar niet zo graag mee. Ik vind dat sieraden-ijzerdraad echt heel leuk werkt. Daar heb ik hier momenteel, momenteel twee rollen van. En afgelopen heb ik ook nog twee rollen. Dus als je er interesse in hebt, die verkoop ik ook nog op mijn site. Het staat allemaal op mijn site. Oké, okay, dan in dit bakje zitten allemaal vlinderbedels. Dit is echt mijn lievelingsbakje. Want I love it. Dit zijn alle kleuren vlinderbedels die ik heb. Dan in het volgende bakje zitten allemaal. Kralen, maar dit zijn zo'n kralen waar ik zomaar een paar... Zo, ja, wacht. In dit bakje zitten mijn kralen waar ik maar een kleine voorraad van heb. Zo, die zijn klomp beter. Dit zijn alle kleurtjes die ik heb in dit bakje. Uh, dan heb ik... Oh, ik krijg het bakje niet dicht. Dan heb ik ook nog zo'n bakje en met andere deedels. Oké, okay, um, in dit bakje zitten sterbedeltjes, decumentjes, lopende panters, um, pa panterkoppen, zelfgemaakte bedeltjes, tags, gouden zilver, um, hartjesbedels, bliksempjes, letterbedels, schapenbedels, nog geen schapenbedels, cactusbedels, hartjesbedels, infinitybedels, beetjesbedels, planeetjes en dat is het. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel bedels, ik moet er eens bij kopen. Dan in dit bakje zitten mijn, uh, ja, hoe noem ik dit soort kralen. Daar, daar, werk, daar werk ik momenteel niet mee. Maar dat zijn zulke kraaltjes. Volgens mij zijn het facetkraal, als ik me niet vergis En hier heb ik er nog meer. Dat zijn wel leuk, alleen ik werk er op het moment niet mee. Omdat ik er geen inspiratie mee heb. Dus daar werk ik er niet mee. Dan heb ik hier een heleboel vijf vakkenbakjes. Ik ga ook één voor één laten zien. Als eerste beginnen we met de bovenste bakje en hier zitten allemaal oorbelhaakjes in. En nog een paar oorbelletjes. Dan in het volgende bakje zitten mijn basiskleuren: dit zijn allemaal 2 mm kralen. Dit ook, en dit is 3 mm. Dan in dit bakje zitten mijn oorbelhaakjes, maar zo niet de ronde oorbelhaakjes, die andere oorbel uh, dopjes en oorbelstekers. Wow, dat vroeg iets uit. Dan zijn een beetje door elkaar gegaan. Dan gaan we door naar het volgende bakje. En in dit bakje liggen mijn zilver onderdelen. Lengstukjes, sluitingjes. Dit dus zijn allemaal tiplookzakjes. Maar dit zijn sluitingjes. Kneepkralen. Uh, Kettelstift en niet stiften. En jij ja, krijgt 2 euro. Vraag me niet waarom er 2 euro in ligt. Maar dat ligt er momenteel even in. Dan in dit bakje liggen al mijn gouden onderdelen. Verlengstukjes, kneepkralen. Sluitingjes, kettelstiften en niet stiften. Ketting hangers. en er zitten ook nog goed buigringetjes. Dat ligt er ook in. Dan zie ik hier een heel grote bakje in liggen. En in deze bak steken al mijn pareltjes. Ja, hier steken al mijn pareltjes in. En deze bak heeft ook een andere. kant. Hier steek ik ook nog meer parels in. Dus dat is ik in deze bak. Dan heb ik een hele grote kralenbak. En van, al deze, van de meeste kleuren heb ik ook nog voorraden dus die ik ook echt verkoop. En dat staat ook allemaal op een site. Maar dit is dus mijn kralenbak en ik ben echt in love met deze kleuren. Het is heel groot en is ook gewoon allemaal zo gesorteerd. Op kleuren van de regenboog. Het is echt super leuk. Dus dat is dat mijn kralenbak? Dan in deze bak steken al mijn smiley kralen. Ik heb er echt heel weinig. Dat is wel jammer. Ze zijn wel echt heel schattig was steek ik er nog in? Er zit ook een beetje confetti in. Een pakketje. Mijn kralenbord zit ik hier ook in. En dan. Als laatste, het hier ook nog. Steek ik er ook nog kralen in. Parels bedoel ik. Dus dat is alles wat in die zak steekt. Ik heb nog meer. Ik heb nog twee bakken met spulletjes. Dus die neem ik er even bij. Ik heb nu twee kastjes erbij gehaald. Ik ga mijn camera een beetje achter zetten. Zodat jullie alle kastjes zien. Um, ik begin met het bovenste kastje. En nu mag ik het naar beneden. Zo. In het bovenste kastje zitten gouden sleuteltjes Ja, dat is dit kastje, of ja, wat het ook is. is een schapendeleer. Ik zal ze even bijnemen. Scherp al. Dan in dit kastje zitten een mini misdagens kralen. Dan gaan we door naar de andere kastjes. Hier in dit kastje steek ik al mijn vederklemmen. Dit zijn al mijn knijpkruilen. En een ander kleur zilver. Dit zijn nog meer zilveren knijpkruilen. Ook een ander kleur zilver. Dan in al deze zes onderste kaartjes zit allemaal katsubie kruilen. Katsubie kralen geel. rood. En deze kleuren gebruik ik allemaal voor de zomercollectie. Hier binnenkort aankomt. Dat is echt leuk leuk. paars Roze. En het echt is dan een beetje feller. turquoise En het echt is ook zo'n beetje groeniger. Jits. En dat zijn alle kleurige die ik heb. Dan ga ik door naar het bakje. Dus dit bakje. Er zit een 4 mm kratukkralen in. Allemaal van deze pluimpjes. Of wat er ook is. Dit gebruik ik eigenlijk niet. Maar ik heb het wel. Heel leuke bedeltjes. Maar hier heb ik zo lang heel weinig van. Wel heel schattige dingen. 5 mm kneepkraan voor burgers. Slotjes, zilver, of ja, sleutinkjes Sticker mix. Ik heb van alle soort stickers. Hello, hello, love. Oh, hello love, love, stickers. Okay, vijf heeft nu de dus sneekhaal zilver. Kogelschelpjes, dit zijn dichte kogelschelpjes en die is Ja, hier zitten vooral alle dingen in die ik verkoop op mijn site. En als laatste heb ik hier rustig stalen dus zouden sluitingjes dit was alles in deze twee kastjes. In deze twee kastjes. Nu ga ik al mijn bakjes laten zien met voorraden. Oké, okay, hier steek ik ook al mijn voorraden in. Als eerst heb ik hier, wow, een bakje met kniepkralen. Hier een bakje met um, kompasbedels, beige kralen en nog veel meer. Hier liggen ook nog allemaal sieraden op en um, stickers. Ja, die moet ik nog eens opruimen. Maar dan heb ik deze bakjes. En hier steek ik allemaal kralen in. Allemaal voorraden kralen. Hier zitten voorraden hartjeskralen in. Oh, het is echt slecht beeld. Zo. Nog meer voorraden kralen. Ik steek hier allemaal voorraden kraaltjes in. Dan zit je daar confetti. Nog meer voorraden met die bakjes leeg. Nog meer voorraden. ik alleen maar voorraden met kralen. Dus dat, zit, dat, dus dat ligt hier allemaal. Dan heb ik hier een bak liggen met allemaal pakketjes. Maar die pakketjes ga ik allemaal apart in de video laten zien, want dat zijn er echt heel veel. En dan gaat het anders te lang duren als ik dat allemaal in deze video moet laten zien. Dus dat komt in een volgende video. Dan in dit bakje liggen allemaal stickers. Nog meer stickers. En nog meer stickers. En hierboven liggen allemaal kralenmixen. En daarboven confetti. En daarop liggen allemaal sieraden, ijzerdraden. Rollen, die verkoop ik op mijn site. En hier liggen nog meer katsuki strengen. En ja, dat is alles wat hier ligt. En hier liggen allemaal sieraadjes. Maar hier komt er waarschijnlijk ook nog een uitgebreide video van. Dus dan was dit eigenlijk mijn onderdeelstash. Oké, okay, dus dit was mijn de onderdeel onderdeelstash. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een heel dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!